Oh, bel, kom maar bel. Oh, bel, wat er in je hart. Oh, bel, Kom maar, Joyce. Ik heb alleen de appels, Joyce. Ik heb alleen de appels. Oh, Roosje. Oh, bel, kom maar de bel. Roosje is niet zo snel. Ja, die stapt. Die stapt. Hé, hey, Black kom maar Black Oh, Black Kom maar Black Jack. Hé, hey, Black Kom maar Black Oh, oh, Joyce vindt dit niet goed. Kijk eens, Joyce. Oh Joyce. Hé, hey, Black Jack. Kijk eens, Black Tech. Goed zo, Black Jack. Oh, Roosje. Oh, Roosje. Nou, moet ik jou wat geven Annabel? Nou, ik geef een stukje. Kijk eens. Oh, je laat hem vallen. Dat is ook een heel zachte appel. Zal ik hem pakken. Volgens mij kan je hem niet zien. Kijk eens. Hé hey, Roosje! Kijk eens Joyce! Ho Joyce! Goed zo, Joyce! Jij bent slim, Joyce! Ho Joyce! Hé Blackjack, niet zo trappen! Niet aardig! Niet aardig, Blackjack! Hé hey, Blackjack! Jij wil ook een stukje, natuurlijk! Kijk eens, Blackjack! Kom maar, Joyce! Oh Annabel, wat ben je vele vervelend? Kom met Joyce! Kom met Joyce! Oh goed zo, Joyce! Oh Ho, hey Joyce! Hé, Blackjack, Jack! Hé, hey Blackjack, Goed zo, Joyce! Oh, Roosje, wat ben je traag? Nou, Blackjack, je mag een klein hapje. Nou, nee, alles waar. Ik, ah, ik heb er nog twee. Hé, hey, Roosje. Kom maar, Roosje. Moet ik naar beneden gaan? Oh, Roosje. Oh, wat ga je snel. Kom maar, Roosje. Oh, Roosje. Oh, Roosje. Kom maar, Roosje. Oh, Roosje. Dat maar goed, Roosje. Hé, hey, Joyce, kom maar Als ik het niet gooi, dan ben je het kwijt. En Annabel staat een beetje in de weg. Hé, hey, Annabel, ga eens even weg. Kom maar Joyce. Oh, Annabel, niet zo vervelend doen. Kom maar Joyce. Ho, Joyce. Goed zo, Joyce. Hé, hey, Blackjack. Hé, hey, Annabel, ga eens niet zo vervelend doen. Niet zo vervelend doen. Hé, hey, Roosje. Hé Joyce! Hé Blackjack! Goed zo Blackjack! Ik vind Annabel een beetje eng. Ja, nou, jij snapt het zelf niet, Annabel. Hé hey Joyce! Ik moet even mijn jas gaan wisselen. Hé hey Annabel! Hé Joyce! Hé hey hey Blackjack!